Ja, tuurlijk. Kijk deze nieuwe weekvlog. Oh, ik heb eindelijk vakantie. Halleluja. Daar ben ik wel blij mee. Blondie. Wat een funky bonkie. Ik ga Blondie vandaag rijden zonder zadel. En Ivy met zadel. Uh, we gaan even kijken of het zadel van Frontje past. Uh, dat hopen we. En zo niet. Dan ga ik zonder zadel op te rijden, denk ik. Nou ja, even kijken. Mijn zadel is best wel lang geleden. Maar ik had er weer zin in. Dus ik dacht. We gaan ervoor. Dat is helemaal top. Morgen. Wij hebben net de fotoshoot gehad en ik ben weer op Lonnie terug aan het gaan naar huis. Daar staan Mee, mama en Sabine nog. Ze zijn even alles aan het opruimen, want die zijn met de auto gegaan. Uh, dus ik ga even lekker rustig naar huis toe. Dan staat vandaag ook nog op de planning dat ik op buitenrit ga samen met Shu. Maar dat is vanavond pas en dan gaan we naar het strand toe, dus dat is wel heel erg leuk. Maar nu even lekker op zijn pony terug naar huis. Hi, Ik ben op buitred samen met Maren en Jules en Bel. We gaan even lekker op buitred. Huh. Lukt het nog aan Jules? Ja, ja Klinkt niet heel tevreden. Ja, ja. Moe! Moe! Moe om 8 uur op oké? Moe! 8 uur op? Dat valt nog wel mee. In mijn gevoel, ik heb drie beken lang. En elke dag een half. op Oh. Wat nou als je nu weer naar school moet? Nu ben ik al helemaal dood. <laughs> Samen mijn moeders in de auto. En moeders en ik, nou ja, ik heb een mailtje gehad. En dat ging over het TTC Zuid-Holland. En dan denk je, wat is dat? Nou, dat is het trainingstalentencentrum Zuid-Holland. En dat is het soort van talententeam van Zuid-Holland. Daarvan hebben we een mailtje gehad en daar stond er, nou ja, je hebt dit niveau en je kan meedoen aan de Selectiewedstrijd. Dus moeders en ik hebben ons ingeschreven. Nee. Ik heb me ingeschreven. En... Ik heb jou ingeschreven. Oh nee, mama heeft mij ingeschreven, dus we hebben ons samen ingeschreven. In die zin, ja. En dan ga ik meedoen aan een selectiewedstrijd. Dat is een wedstrijd van een kliniek. Selectiekliniek. Dus in deze 21 dagen gaan we aan trainen. Uh, dat betekent trouwens wel dat ik dan geen spinwedstrijd kan. Nou, dat ik spring wil gaan rijden en nu weer een zondag wegvalt. Ja, ik probleem niet. Ja. Rick! Huh? Heb je er zin in? Yo, yo, yo, yo, yo. <laughs> het is vroeg. Het is te vroeg. Uh, mama en ik zijn er nog uit geweest vannacht voor Alice. Dus we hebben bijna niet geslapen, maar het is bijna vijf uur. Dat betekent op Koningsdag dat we naar Holtkoppel gaan, naar de beste pompoesbakker van Nederland. En dat we tonpoesen en moorkoppen gaan halen, want moeders en ik zijn een beetje crazy. Zo in z'n Dark. We staan bij de kaasboer. Dus? Nou, jij en de kaasboer waren besties. Nog steeds. Het is alleen gesloten op koningsdag, zie ik. Oeh, dat is pech. Dat we moeten er bijna zijn. We zijn er bijna. Oeh, oeh. Wat wil je eten? Ja, zo'n foes. Nu al? Nu al. Hoe laat is het? Kwart over vijf. Oké. Okay. Nou, als jij vindt dat je dat moet eten, dan uh, gaat u gewoon. Ik ga gewoon echt serieus hier midden op straat een tompoes eten? Ja, ik Ja, geen idee. Ik niet. Ik, blijkbaar. Je gaat gewoon serieus opeten. Ja. Nou, eet smakelijk. Dankjewel. Komt u maar. Ik ben hiervan getraind. Ik zie het. Het is vandaag vrijdag en we zijn weer met de boer om toer. Vandaag uh, gaan we weer naar de toe, maar ik krijg het nu voor iemand anders les. Weer even andere piece of cookie. Ik vind het wel gek. Kan ik, kan ik zeggen dat vandaag de laatste dag op de Arthoepen Ja, zeker. Het is vandaag de laatste dag op de Arthoepen en uh, ik heb net twee hele teleurgestelde meisjes gemaakt. Want ze, ze, waren blo ze wouden blondiepoets, dus ik zeg oké, okay, doe maar. Um, en deze zei, dan kan ik je ergens mee helpen. En ik zei, ja hoor, blond niet maar. Dan uh, kan ik andere dingen gaan doen. Moois. Toen zei ze van, hoe lang staat u hier eigenlijk? Oh, en ik zei, ja, 2,5 jaar, maar ik ga weg. En toen was het echt zo van No, Dat was wel ziedig. Maar sometimes life is hard. En you uh, have een take afscheid. Ik voel me een soort kast. Want uh, ik heb niet één, niet twee, maar drie en nog een vierde. Maar die ga ik niet open doen. <laughs> want anders krijg ik het koud. Ja, kijk, en dit is dan ook nog een protector. Dus dan. Bam! Want we gaan crossen en dan moet je een bodyprotector aan. Want dat, is, dat zijn regels. Ik kan een soort niet geloven dat ik hier morgen sta. Dat uh, past nog niet in mijn hoofd, zeg maar. Bij jou wel? Ja. Ja, bij jou wel. Lekker toch? Kijk dan. Een soort omschakelen. Weet je hoeveel ruimte je hier dan mee hebt? Kijk dan. bak. Krosterrein, ja. menterrein, springbos. Weides. Paddocks. Stallen met luiken. Wat wil je nog meer? Min al besties Dat wel. Menselijk gebied, dat weet ik niet. Maar paardengebied is het hier wel heel fijn. Oh my god, blondie de Haar er vanaf. Wat nu? De honing zelf van Vita-stijl, want dan kan het Haar zo dus sneller terug groeien. Je moet niet zo gezicht trekken, doe normaal heel gek. Kijk dan. Het is wel oh. lekker voor hem, blijft het lekker soepel. Normaal spuit je spuit en smeer je altijd alles erop. Nu heeft er ze een wit hoofd. Dus wil je dat een beetje uitsmeren, want het hoofdstel gaat er overheen. Oh ja er zit ook nog gewoon hooi in haar hoofd. Blondie <lacht> zit hooi in je hoofd. Iets anders dan s'avonds in je hoofd. Je hooi. Nou. <lacht> oh, daar ook niet zo. Jezus Mina, wat ben jij voor? Een... Ze vindt het gewoon niet fijn. Ze vindt het je niet aardig. Zie je? Ze had gewoon verzorging nodig. Sorry Blondie. Ah, mooi. Nice. mooi